Als je dacht dat tekst en audiofakes goed waren, kijk dan hier eens naar. Heb je ooit een ijsbeer basgitaar zien spelen of een robot geschilderd als een Picasso? Ik dacht het niet. Dolly 2 is een nieuw AI-systeem dat eenvoudige tekstbeschrijvingen zoals een koala die een basketbal dunkt, kan omzetten in fotorealistische beelden die nog nooit eerder hebben bestaan. Dali 2 kan ook op realistische wijze foto's bewerken en retoucheren op basis van een eenvoudige beschrijving in natuurlijke taal. Het kan een deel van een foto invullen of vervangen door AI-gegenereerde beelden die naadloos overgaan in het origineel. Het kan zelfs beginnen met een afbeelding en verschillende variaties maken met verschillende stijlen. DALI is gemaakt door een netwerk te trainen op afbeeldingen en hun tekstbeschrijvingen. Door deep learning begrijpt het niet alleen individuele objecten, zoals koalaberen of motorfietsen, maar leert het ook van de relaties tussen objecten. En als je dan DALI vraagt om een afbeelding van een koalabeer die op een motor rijdt, weet het hoe het dat moet maken. Maar DALI 2 heeft ook beperkingen. Zo kan het gebeuren dat als foto's verkeerd zijn gelabeld, Zoals een vliegtuig met het label auto. Een gebruiker een auto probeert te genereren, maar Dali een vliegtuig maakt. Het is alsof je praat met iemand die het verkeerde woord voor iets geleerd heeft. Dali is een voorbeeld van hoe vindingrijke mensen en slimme systemen kunnen samenwerken om nieuwe dingen te maken. En waardoor onze creatieve mogelijkheden worden vergroot. Wat denk jij daarvan? Een computerprogramma dat alles kan genereren dat jij intypt. Leuk, maar dit onderzoek heeft ook belangrijke uitkomsten. Ten eerste kan het helpen mensen zich uit te drukken op een manier waartoe ze vroeger misschien niet in staat waren. Maar het helpt ons mensen ook te begrijpen hoe AI-systemen onze wereld zien. Laten we dat maar eens zelf gaan proberen. Helaas is DALI 2 nog niet door onszelf te testen. Maar op deze site kun je schilderen met kunstmatige intelligentie. Alle afbeeldingen worden door een computer gemaakt. Ze bestaan dus niet echt, maar zijn uit heel veel verschillende voorbeelden samengesteld. Proberen? Zet deze video zo even op pauze en navigeer naar deze site. Of klik op de link onder deze video. En ga dit zelf maar eens testen. Succes! De technologie die je net hebt gebruikt noem je een GAN. In het Nederlands is dat een generatief tegenstrijdig netwerk. Dat tegenstrijdige komt van die twee netwerken die tegen elkaar strijden en leren om steeds beter te kunnen worden. Als je de missie mediamanipulatie hebt gedaan herken je dit misschien nog van de nep personen quiz. Dali is ook zo'n GAN en over niet al te lange tijd kunnen we daar elke mogelijke afbeelding mee maken die je kunt bedenken. Heb je nog zin om verder te gaan? Dan kun je natuurlijk nog meer gaan schilderen met AI. Of de Is This Person Real quiz gaan spelen. Raad welke persoon echt is en welke persoon door een computer is gegenereerd. Tot de volgende missie.